De Stoves Sterling 600 is een zwart inductiefornuis van 60 cm breed met twee ovens. Bovenop bevindt zich de zwarte inductieplaat met vier zones. Het gebruik van grote pannen op meerdere zones is geen probleem. De zones worden bediend met de robuuste knoppen voorop. Geen moeilijk te bedienen aanraaktoetsen, maar gewone draaiknoppen. Hier bevindt zich ook de bediening voor de oven, samen met de klok om de oven te programmeren. Onder de knoppen bevindt zich bovenin een conventionele oven met variabele grill, met een inhoud van 35 liter. Ideaal om bijvoorbeeld nog even dat korstje op de lasagne te krijgen, zonder dat deze verbrandt. Wordt geleverd met een handig bakrooster. De overdeur is uitneembaar, dat maakt wel zo makkelijk schoon. Daaronder bevindt zich de hete luchtoven, met een inhoud van 59 liter. Doordat de ventilator de warme lucht door de hele oven verspreidt, is deze geschikt voor allerlei gerechten. Let op dat door de inductieplaat en de dubbele oven dit een meerfase fornuis is.